enige constante is verandering. De wereld is volop in verandering. Oké, okay, dat weten we. Sommige dingen zijn heel stabiel, sommige dingen veranderen heel snel. Verandering betekent wel dat we ons soms moeten aanpassen als mens, als persoon. Wat verandert er in jouw omgeving, privé of zakelijk, waardoor jij toch jouw gedrag en jouw handelswijze moet gaan aanpassen? Hoe flexibel ben je erin en wat kan je nu al vooruitkijken wat je kan aanpassen voor je eigen gedrag te optimaliseren of klaar te zijn voor de toekomst. Veel plezier, succes. Wil je kijken hoe je dit kan toepassen of meer vragen? Ga naar www.talentmotivatie.nl slash vragen.